Je, Wacht even wie wat is dit? Waarom ligt het op de tafel het bandje? Oh, yeah. Met een dropje in de mond, onderweg naar de op. En een be beetje peper in je kont, want ik ben er nou al klaar mee. We zijn weer wat vergeten. Nou, ja, ze blijven bezig hoor. Niet ja, te doen, da. Maar nee, We dus zijn ja. weer wat vergeten. Gaan we nu even halen? We moeten namelijk een klok hebben. Met witte wijzers. Met witte wijzers. Want of we halen... Rood of paars, maar niet zwart. Niet zwart, want dan zie je niet. Want wij gaan een klok van een plaat maken. Alleen onze klok had zwarte wijzers. En we hebben er een nodig met witte wijzers. Nou en waarom? Dat wijst zichzelf natuurlijk wel. Dat... Oh. Dus we komen net uit de winkel en wat hebben wij gekocht, Juri? We hebben een plaat gekocht, echt zo'n zo hele dikke. we het... eens even zien. Het is echt een stevig spul. Nou, dat ziet er allemaal goed uit. Met een mooie His Master's Voice sticker. Okay. vind ik vet, als vinylgekkie. Dus, het ja, is een, uh, een Tchaikovsky plaat. En we, wat gaan we... we gaan niet luisteren, we gaan niet luisteren. Ja, waarschijnlijk uh, kunnen we hem ook niet meer luisteren. Maar wat we ermee gaan doen, is uh, een klok maken. Een mooie muurdecoratie. Want wij vinden een normale klok vinden we zo ontzettend saai. Ja. Dus uh, we geven er ons eigen tintje aan, zodat ik altijd weet wanneer ik eindelijk weg kan van deze griezel hier. Ziezo. <lacht> met, met deze plaat kan je echt ruiten ingooien, man. <lacht> het is echt niet normaal. Het doet gewoon pijn in mijn vingers. Ja, hè? joh. Harde muziek ook. Harde muziek. Jezus uh, Christus. Uh, Mens. Godzak. ervoor dat het echt bijna een ongeluk. Nou ja, die, die muts die... Uh, Oh, kut, ja, ik rij achteruit. Het is mijn fout, inderdaad. Dit is zo'n moment dat ik dan... Dan word ik eerst even boos omdat ik denk van ja wat doe je nou? Maar dan ben ik eigenlijk gewoon boos op mezelf. Sorry! Lukt het een beetje? Gaan we even je pincode checken. Hey, we, we hebben alle spullen. Ja, uh, nu wordt het eigenlijk een Weet uh, knuts... Nee, dat is dit? waarom ligt het op tafel? Wat? Waarom ligt het op tafel het buitje? Oh. <laughs> Dr. Pussy. <laughs> nou, oké, okay, uh, Dr. Pussy, we hebben alle spullen. Ja, we hebben alle spullen. We hebben een mooie plaat van uh, de ja, echte Masters Voice. Een echte, echte grammofoonplaat. We hebben ervoor gezorgd dat de plaat iets dikker is, zodat uh, de klok er mooi op bewerkt kan worden, zodat het ongeveer overeenkomt met de structuur van een echte klok. En dan hebben we met, met de kringloopwinkel een mooi ander klokje gepakt. Wat we gaan doen, is we gaan het motortje en de wijzers gaan loshalen. Die monteren we op de LP-plaat en uh, dat creëert een heel mooi effect. Dan heb je straks een heerlijke, een heerlijke wanddecoratie aan de muur. Dus uh, wat we eerst gaan doen is de klokken de achterkant losroeven, Zodat we de wijzerplaat eruit kunnen halen. En, uh, ja, ja, we hebben de wijzers nodig. We hebben de wijzers nodig. En het motortje. En het motortje. Dat ja. gaan we doen. Ja. Dus, uh... We hebben voor deze klok precies uh, euro betaald. Uh, dus wil je dit zelf ook doen, dan raad ik iedereen aan om gewoon even langs de kringloopwinkel te gaan. Een eentje bij jou in de buurt. En gewoon uh, zelf zo'n klokje aan te schaffen, want dan ben je veel goedkoper uit... ...dan een dure klok van uh, nou ja, een willekeurige winkel. Hoeveel kost die plaat? Oh, de plaat kost nog een eurotje erbij. Dus uh, in totaal voor euro heb jij een hele mooie klok aan de muur hangen. Dus nu even kijken hoe we die wijzers los gaan krijgen. Je wilt natuurlijk er niet voor zorgen dat ze kapot gaan. Uh, dus dat moet even een beetje voorzichtig gedaan worden. Ik heb al een beetje lopen kijken. Nou, mij lukt het niet. Maar Handige Heerder, met twee linkerhanden, die zegt dat hij het wel kan fixen. <laughs> ja, laat maar even kijken de wijzerplaat is van de klok af. Ja, nou ja, we moeten dus die wijzers van, uh, van deze plaat afkrijgen. En we willen het motortje daarbij ook hebben, die hierachter zit. Nou, hoe doe je dat? Bij de meeste klokken kun je die wijzers gewoon heel voorzichtig omhoog trekken. Dus dat ga ik even doen. En je mag er best wel wat kracht voor gebruiken. Kijk, dat is hem. Dat is de secondenwijzer. Ja, dat is hem. En nou uh, kan je dus met een, uh, met, met een sleutel kan je dit losmaken. Nou, goed, hij is los. Probeer het een beetje in dezelfde volgorde te bewaren. Dat is lekker makkelijk als je het weer in elkaar moet zetten. Dus, deze komt eraf. Die. Kijk eens aan. Dit is de wijzerplaat. wegpleuren heb je niet meer nodig. Nou, ik heb dus de wijzers en het motortje van de wijzerplaat afgehaald. Dit is het motortje en die gaan we nu vastmaken aan de plaat. En dat is heel erg simpel, want in een plaat zit al een gaatje. En als het goed is, past dit. En als het niet goed is, dan moeten we daar even wat op uh, zoeken. Maar ik ga het gewoon proberen. En? Nou, als Zeker. het voor gemaakt is, echt top. Nou ja, goed. Uh, je wil dit eigenlijk meteen vastzetten, dus pak wat lijn en doe dat ertussen. We het even 5 minuten drogen. Uh, nou ja, zoals je ziet komt het onderuit. Dus je kan het niet plat op de tafel neerleggen. Dus wat we even doen, ik leg hem even hierop. Kijk, dat is nou goed opgelost. Dat is nou opgelost inderdaad. Kijk eens. Lul. <laughs> hmm. Oké, okay, we gaan even wachten. En dan over een paar minuutjes dan komen wij terug. Een few moments later. Is hij al droog? Uh, hij is droog. Volgens mij. Ik ga niet testen door hem hier op te tellen, maar volgens mij is hij er ook goed ja, uit. Oké, okay, dus we zijn nu uh, beland bij het moment dat we de wijzers erop gaan zetten. Dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Je begint met het onderste dingetje, het onderste laagje. En die draai je vervolgens vast. Oké, okay, die is gemonteerd. Uh, vervolgens begin je met de uurwijzer, die komt er als eerste op. Het maakt niet heel veel uit in welke volgorde je het er allemaal oplegt. Jawel. Uur, minuut en de secondewijzer. Het is een heel klein priegelwerkje, omdat je het uh, heel precies erin moet krijgen. Maar hoewel het er misschien moeilijk uitziet, is het vrij makkelijk. Oké. Okay. Duw hem goed vast. Duw hem goed vastduwen, want je wil natuurlijk niet dat als hij aan de muur hangt dat hij eraf valt. Uh, het enige wat je nu eigenlijk nog moet doen is het batterijtje erin. Uh, aan de muur hangen en testen of hij het doet. En dat gaan, we, dat gaan we nu doen. Batterijtje erin. Tikt hij? En hij tikt niet. Misschien moet je hem even een zwengel geven. Nee. Ja. Ja, ja. Ja, hij ja, tikt, ja. tikt. <laughs> Oké, okay, mooi. Dit is het zoveelste bewijs dat geweld gewoon wel zin heeft. Het werkt gewoon. Hij doet het nu. Hij doet het, heren. Hij doet het. Hij doet het. Hé, hey, um, ik zou zeggen. Zet hem even op de goede tijd. Ik weet niet hoe laat het nu is. Moet je met de klok meedraaien of uh, maakt het uit? Nee, je kan gewoon hier meedraaien. Oké, okay, ik heb hier de klok. Hij tikt, hij doet het. Het is tijd om nu even op te gaan hangen en te gaan genieten ervan. En ik had al meteen een plekje op het oog. We zijn hier bij heden thuis. En dan hangt een foto. Ja, dit is echt. Man, het kan niet meer hoor. Het is echt achterhaald dit. Ja, dat kan inderdaad echt niet. Zo, ik heb een touwtje dan vastgemaakt aan de achterkant. Dan kan je makkelijker ophangen. Spijkertje hangt er nog. En mocht hij nou niet recht hangen zoals nu. Dan moet je aan de achterkant het motortje toch nog een klein tikje verschuiven. Nou, die hangt aardig recht. Ja, dat is hem wel hè. Oké, okay, ergens in het filmpje tuft de hele op de plaat. Echt super ranzig. Maar weet je nou waar het is? Laat dan even achter in, in een reactie. Dan, uh, dan ben je een shout-out makkelijk verdiend toch? Vond jij deze video nou leuk? Klik dan even snel op het klokje, geef ons een duimpje omhoog en plaats een reactie van wat jij misschien nog wil zien in de toekomst. En dan zien we jou de volgende keer bij een nieuwe video. Dat is handig.